Gaat over het dagelijks verdwenen. De schrijver is Lisa Thompson. Ze komt uit Engeland en ze schreef haar eerste boekje toen ze 9 jaar oud was. Dit ging over paardrijden. De illustrator is Mike Logie. Hij woont in Atlanta in de VS en hij heeft al heel veel kinderboeken geïllustreerd en tekent ook voor de lol. De hoofdpersonen uit het boek zijn Max. Hij heeft een hond gered en hij krijgt vaak straf op school omdat hij domme dingen doet of zegt. Een andere hoofdpersoon is Jack. Dit is een oudere man waar Max vaak op bezoek gaat. Hij is erg vergeetachtig en hij heeft een bijzondere spullenkast. Dit is Charlie. Hij is de beste vriend van Max en Charlie is een beetje een nerd. Daarom noemt Max hem Charlie Freak. Dit vindt hij eigenlijk niet leuk. Dit is Tessa. De zus van Max. Ze leert veel en houdt van geschiedenis. Max vindt haar in Tijdlijn en emoties. Max mag niet naar het schoolfeest omdat hij straf krijgt op school. Hij heeft weer iets doms gedaan. Hij, hij vindt het heel erg want zijn idole twee DJ's draaien op het feest. Hij is heel boos. Max gaat toch naar het feest en wordt ontdekt. Hij werpt zichzelf nog meer in de nesten en vlucht naar Jack. Hij is verdrietig en te bang om naar huis te gaan. Max wordt betoverd door het speeldoosje uit de kast van Jack. Hij is uit het leven weggegend. Niemand kent hem meer. Ook zijn zus en zijn beste vriend niet. Dit vindt Max raar en eigenlijk ook niet leuk. Hij gaat op zoek naar Charlie en Tessa en vraagt hem om hem te helpen. Om de betovering te verbreken. Ze willen hem uiteindelijk wel helpen. Hij hoopt maar dat het gaat lukken. Hij maakt het met iedereen goed en besluit hem aardig te zijn. Hij is blij om weer terug te zijn. Mijn favoriete plekje uit het boek is het huis van Jack. Als Max langsgaat, eet hij ze altijd koekjes en drinken ze thee. Ook staat er een kast met gekke en bijzondere spullen, zoals zoals een zebelminschubber verzameling. Dit, is dit zijn eigenlijk plektrums van de gitaar. Het probleem in een hoofdstuk ziet Max een hond, een gewonde hond, op straat liggen. In auto komt het volle vaart op hem af. Hij raakt de hond en neemt hem mee naar huis. Na lang zeuren mag je de hond houden, zegt zijn ouders. Max is dol op monster. Evaluatie. Wat kun je van het boek leren? Dat je altijd alles weer goed kunt maken als je ruzie of straf hebt. Mijn favoriete stukje op het uit het boek is op het einde als Max weer terug is in het gewone leven en hij alles weer goed maakt met iedereen. Drie nieuwe woorden die ik geleerd heb zijn Lufjugor, dat betekent eng en griezelig, uh, Vertederen, dat is als iets heel schattig is. En dat spreekt boekdelen. Dat spreekt boekdelen. Het, dat betekent dat je aan het gezicht van iemand kan zien hoe hij zich voelt of wat hij denkt. Ik geef dit boek vier sterren omdat, ik, omdat het een goed boek is. Het is spannend, maar ook grappig en er zit veel fantasie in.